Van harte welkom en leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video praat ik met Bram Sechein, die organisaties begeleidt in hun reis naar inclusie en meer diversiteit. Bram van harte welkom. Wat is het verschil tussen uh, inclusie en diversiteit? Ja het verschil, het zijn begrippen die, uh, die bij menigeen toch onbekend zijn. En uh, het verschil is bij uh, diversiteit, is, gaat het eigenlijk over ja, de meer-meer-meer-uitspraak, laat ik maar zeggen. We yeah. willen meer van bepaalde groepen in de organisatie hebben. Yeah. Dus daar zitten vaak uh, werving- en selectieprogramma's achter om bijvoorbeeld meer jongeren te krijgen omdat de organisatie vergeest Dus diversiteit gaat over, we willen meer um, van die op die groep hebben. Mm -hmm. Inclusie gaat eigenlijk over, ja, uh, zijn wij wel in staat om die groepen die vaak minderheden zijn, om die goed te ontvangen. Om die, goed het gevoel, om die het gevoel te geven dat ze welkom zijn in de organisatie. Wat zijn de problemen waar organisaties tegenaan lopen... om mm -hmm. uh, um met deze thematiek aan de slag te gaan? Je hebt sowieso natuurlijk de aandacht vanuit een maatschappelijk debat. Hè? Uh, je wil als organisatie je ook verbinden aan een maatschappelijke betrokkenheid... van hé, hey, wij willen eigenlijk ook zeg maar, een bijdrage leveren aan dat iedereen een kans krijgt, dus er zit een maatschappelijke drive. Meer commercieel kan het ook zijn, hey, uh, en dat, dat leeft ook echt. Uh, Oké, okay, ik kom als bedrijf kom ik bij klanten, maar die klant die gaat aan mij vragen... ja, hoezo zie ik alleen maar witte mannen eigenlijk? Zijn jullie daar niet mee bezig? Uh, wat is daar aan de hand? Dus je wordt ook als bedrijf steeds meer beoordeeld op... ben jij wel representatief? Zie ik in jouw vertegenwoordiging wel... Nederland terug. Ja, ja. He, dus dat leeft wel steeds meer ook bij bedrijven. Uh, nog een stapje verder qua drive is, hey, als wij dat onvoldoende op hebben aangesloten, kennen wij onze klanten dan wel goed genoeg. Zit er in onze eigen uh, productie en onze eigen ideeënvorming wel voldoende invalshoeken van klanten... Die wij wel willen bedienen, maar ja, die raken we niet als we zelf niet de samenstelling in onze bedrijf hebben eh, die dat inbrengt. Hoe is gesteld eigenlijk in, zeg maar in brede zin? Als dus we kijken naar organisatie Nederland, eh, de, als het gaat om diversiteit en inclusie, wat, is, wat voor rapportcijfer geef jij, eh, zeg maar BV Nederland? Mm, nou, ik denk een 4,5, 5. 5. Ja, dat is een onvoldoende. Eh, dus. Kijk, op het thema vrouwen hebben we dus, zijn we inmiddels zover dat er zelfs wetswijziging is gekomen om bedrijven ja. te verplichten om een kwotum. Quotum. Ja. Ja, uh, dat, dat zijn allemaal niet de bewegingen die je eigenlijk wilt. Hm. Dus het feit dat zoiets nodig is, betekent al dat we nog niet echt zelf in staat zijn om dat goed voor elkaar te krijgen. Is dat een goede maatregel dan, een kwotum? Voor vrouwen of voor noem maar andere doelgroepen dan op? Ik ben er zelf niet een voorstander van. Mm -hmm. Ik vind een quotum, precies wat ik net zei, over het gaat uiteindelijk niet over diversiteit, maar het gaat over inclusie. Ja. Ja, dus ben jij wel in staat om dan voldoende te ontvangen. Dus daar moet je eigenlijk aan werken. Anders heb je even het getalletje gehaald en daarna is het weer ja. over. En inclusie heeft iets intrinsieks, zeg ik dat ja. goed? Ja. ja. ja. Heel, en we hebben echt ook een opgave te doen en die ligt uh, bij veel organisaties. Ligt die met name bij ja, uh, de, de Nederlanders met een zeg maar, culturele diversiteit, noemen we dat. <laughs> He, dus uh, alle andere woorden liggen beladen, zijn lastig. Deze klinkt heel mooi. He, maar deze, deze... ja, wat het is. Dat is, dat is wat het is. Iemand ja. brengt veel diversiteit. En ja. dat kan ook gewoon er zijn als je gewoon in Nederland geboren bent. En jouw ouders misschien ook al geboren zijn in Nederland, maar... ...daarvoor uh, wellicht uh, vanuit een andere cultuur komen. En dan breng jij culturele diversiteit. En op dat vlak hebben we echt nog heel veel te doen. Mm. Dan zie je percentages van aanwezigheid in, in, in, uh, in de personele samenstelling... Van tuss ja, ...tussen schaal 1 en schaal 9 van 4%. Of nee, die ligt dan wat hoger op 11%. Maar kom je boven een schaal 11 niveau, dan zak je naar 2%. Zit je op management niveau zit je op bijna niks. Eh, bijna ja. niks. Ja. Uh, en dan zeggen critici, die zeggen ja uh, Bram, allemaal leuk, maar uh, dat boeit mij niet. Ik wil gewoon mensen die geschikt zijn voor de baan en ik vind dit niet relevant. En als dan toevallig uh, vijf mannen in mijn MT zitten, ja dat waren de beste. Ja, nou ja, kijk, dat waren de beste. Ja, dat, uh, kijk, je, je, je kunt daar en moet daar denk ik anders naar gaan kijken. Zelfs binnen defensie hoor ik geluiden, uh, we willen niet de beste. We willen degene die geschikt is voor de functie. Mm -hmm. Dat hoeft dus niet de beste te zijn. Nee, nee. Maar als je dus kijkt, deze is geschikt en die brengt ons diversiteit, die brengt ons een andere invalshoek, dan worden wij daar beter van. Mm -hmm. Want ja, alle neuzen dezelfde kant op is eigenlijk tunnelvisie. Hè? Dus ja, dat, ja. dat is... Uh, en daar, daar breek je wel iets door, hè? want ja het, het wordt gewoon snel gezegd we willen de beste tuurlijk ja daar kan bijna niemand tegen zijn maar je kunt ook anders naar kijken en dan in die zin ben ik dus wel ook lerend in en dat is belangrijk in dit dossier van en dit onderwerp van je moet een goede dialoog hebben je moet elkaar proberen te begrijpen mm -hmm. ja, dus en standpunten we willen de beste of we willen ja die het meest geschikt is ja, daar moet je eigenlijk op doorvragen. Van wat zijn dan de KPIs waarop jij dat definieert? Ja, wat vind je nou echt belangrijk? Ja. Hè, dus, uh, en het is toch een beetje een excuus voor het comfort. Iemand lijkt op ons, dat is fijn... En, copy paste en, en weer door. Copy paste en weer door. Ja, als jij als als uh, programmamanager, of ik weet niet hoe jij jezelf dan noemt, zeg maar in dat soort trajecten hoe, hoe noem jij jezelf? Reisleider. Reisleider. Nou, dankjewel voor het bruggetje. Hoe ziet zo'n reis er dan uit? Beschrijf die eens. Ja, die reis. Ik zie hem in uh, in vijf stadia zeg maar. Hè. Dus je hebt eigenlijk eerst de voorpret. Mm -hmm. hè, dus uh, net zoals je eigenlijk een gewone reis uh, zou behandelen. Je hebt de voorpret. Je hebt een verkenning. Uh, je gaat op, hè, je gaat bepalen waar je echt naartoe wil. En je wil eigenlijk dromen over hoe het daar eruit ziet. Dus de fase drie is eigenlijk... Oké, okay, wat is het land in zicht? Waar gaan we nou precies naartoe? Mm -hmm. uh, en in, in, in de vierde fase... Dan, ja, ga, je dan, dan ga je dat realiseren. Ja. Dan, dan, dan betekent dat je de acties gaat doen om daar te komen. Ik noem dat how to get there. Dus het is een beetje ook de Lonely Planet-achtige fases. Ja. Dus uh, ja, en op het moment dat je dan daar bent, dan is het de place to be at work wat mij betreft mm -hmm. He, dus het is een, een, een, een voorverkenning het is een, een oriëntatie vooraf waar sta je nou eigenlijk en dan ga je toch ook een paar dingen in kaart brengen mm -hmm. uh, en geleidelijk aan uh, ga je steeds scherper beeld krijgen van waar je naartoe wilt en hoe je daar moet komen de essentie van een reis is dat je op een gegeven moment op een bestemming aankomt maar dit klinkt ook als iets wat ik laat ik zeggen is er een eindbestemming of is het een reis die eigenlijk gewoon continu doorgaat ja mooie vraag ja wat mij betreft dat laatste. Mm. Ja, het gaat eigenlijk altijd door. Want ik vind dat inclusie uh, uh, eigenlijk met zich meebrengt dat er altijd... Er is altijd beweging in de organisatie. Er is altijd beweging van mensen die komen. Mm. En ontwikkelingen waar je als, als, als, als bedrijf op voor gesteld wil zijn. Ja, dus je moet je altijd opnieuw toetsen. Zijn wij nog wel fit for purpose, zeg maar? En doen we het nog wel op de goede manier? En dat betekent dat je op het moment dat je eenmaal hebt gezegd... nou, dit is zoals wij het dus doen... Ja, daarmee is het meteen alweer ter discussie. Want als er iets nieuws komt, eigenlijk wil ik dus dat je altijd blijft toetsen. Doen we nog zodanig dat het voor iedereen oké okay is? En wat is er dan nu anders? Ja. En dan pas je je weer aan. En dan gaat die bestemming dus weer ietsje verder. Ja. En dus je zou kunnen zeggen, de vaardigheden ontwikkelen om dit soort processen te kunnen doen... Die moet je scherp houden. En op het moment dat je dat in je bijvoorbeeld in je leiderschapsprogramma hebt staan... en dat het dus een intrinsiek onderdeel is van wat jij van leiders vraagt... Uh -huh. dan ben je natuurlijk al wel op een hoger level, uh -huh. structureel. Uh -huh. He, dus uh, zit het ook in het trainingsprogramma. Welke taal gebruiken? Welke, uh -huh. Wat is inclusieve taal? Uh -huh. He, dus op het moment dat dat allemaal in het vaste programma komt... Ja, dan kom je wel structureel op een hoger level. Dan zou je kunnen zeggen, we zijn er. Want iedereen komt een keer door die wasstraat. Ja. Dus je hebt wel meer borging dat je er dan blijft. Hoe lang ben je nu met zo'n uh, organisatie als Rijkswaterstaat bezig met deze reis? Nou ja, mijn eigen uh, start is drie jaar geleden geweest. En Rijkswaterstaat is wel sinds 2016 zo'n beetje er al mee bezig. Okay. Dus zijn al iets langer bezig. Wat zijn de resultaten? De resultaten zijn... Uh, nou ja, als ik gewoon even grof, is in ieder geval op diversiteit zijn enorme stappen gezet wat betreft de verjonging van de, van de organisatie. Uh, we hebben een vrouwelijke DG. Er is een denk ik ongeveer een 50-50 verdeling in, in managementposities van vrouwen en mannen. In mijn eigen dienst is dat zelfs meer vrouwen dan mannen. Er uh, is dus, uh, ook een enorme stap gezet in het uh, opnemen van mensen met een beperking. Ja. Uh, zelfs ook is de doelstelling dus dat mensen met een beperking niet via een wettelijke regeling zeg maar een plek krijgen... ...maar ook echt in de organisatie op een gelijkwaardige, volwaardige functie komen. Hm. Begint ook te groeien. Uh, we maken ook verbindingen met marktpartijen die opdrachten van Rijkswaterstaat uh, krijgen. Dan zeggen we oké, okay, jij mag een opdracht doen, maar er komt wel iets terug. Een van de eisen aan de inkoop is, jij doet ook mee aan uh, mensen een kans geven... Dus dat is allemaal wel echt in groei. Ja, en uh, ja, ook het besef en bewustwording van inclusie groeit. En er zijn mensen getraind om in de organisatie uh, teams te ondersteunen op het gebied van versterken van inclusie, uh, bewustwording daarvan te laten groeien. En wat brengt het een organisatie dan? Uiteindelijk, want ja, ik, misschien is dat een hele ouderwetse vraag dit, hè? maar er wordt natuurlijk nog heel veel gestuurd op. Nou is dat bij Rijkswaterstaat misschien iets anders, natuurlijk een overheidsorganisatie. Uh, ik spreek uh, uh, heel veel ondernemers, hè, waarbij natuurlijk omzet en winst en dat soort uh, KPIs gelden. Uh, kun je op die manier ook, zeg maar, uh, uh, of je nou commercieel kijkt of op een andere manier kijken naar wat nou uiteindelijk de output is van zo'n geslaagde reis? Nou kijk, uh, wat ik in ieder geval zie gebeuren is dat op de werkvloer het effect op medewerkers heel erg groot is medewerkerstevredenheid groeit mm. mensen voelen zich geïnspireerd doordat er mensen vanuit een andere uh, kant zeg maar in het bedrijf zitten als er mensen zijn waarvan je ziet die komt in een rolstoel of die heeft een uh, lichamelijke beperking dat is inspirerend mm. misschien wel een leuk uh, voorbeeld hiervan mm. ik liep Laatst uh, uh, uh, naar uh, het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat uh, in Westraven. En uh, onderweg uh, daar naartoe lopend, kom ik iemand tegen met uh, ja, een visuele handicap. Zo sterk, En liep met een stok, zo'n bekende stok. Mm -hmm. Dus ik schiet hem aan omdat ik op dezelfde richting was. En uh, ik zeg: joh, ik zeg: uh, waar ga je naartoe? Hij zei: Nou, ik ga naar Rijkswaterstaat. Ik zeg: Oh, nou, ik ga ook naar Rijkswaterstaat. Ik zeg, wil je een schouder of uh, loop je zelfstandig? Nou, dat was niet nodig. Hij liep zelfstandig. Ik zeg, joh, wat, wat doe jij bij Rijkswaterstaat? Hij zei, ik ben uh, actief bij werving en selectie. Hm. Ik zeg, jij bent actief bij Geweldig. werving en selectie. Ik zeg, hoe dan? Ja, je je dus, ziet niemand. Ik zeg, hoe doe je dat? Ja. Hij zei, nou ja, ik heb uh, de juiste tooling. Ik ben uh, degene die alle social media uh, langs surft... Ik kijk naar de vacatures. Ik lees in welke mensen wij zoeken. Welke competenties vinden wij belangrijk. Ik kan dan op LinkedIn en andere social media surfen op. Welke mensen bieden zich aan met dezelfde competenties. Die benader ik. Die nodig ik uit. Ik verbind ze met, met, met, met recruiters. En zo maak ik matchmaking voor mensen ja, die bij Rijkswaterstaat kunnen passen. Ik zeg nou, geweldig. Het feit dat ik dit zeg geeft mij al kipvel weer opnieuw. Mm. Dus de beleving van mensen met een beperking... dat die actief zijn op het werk... geeft je al een enorme boost... op uh, ja, de tevredenheid van mensen... de inspiratie die mensen op hun eigen werk hebben. Dus als het over output gaat... wat levert het mensen op? Uh, wat je ook dus ziet... is de verbinding tussen mensen... die er eigenlijk al zitten. Hè? Wat vandaag ook gebeurd is er staan mensen op die er al jaren zitten. Ik ken ze en jij kent ze, of hè, de collega's kennen die ook, maar in ene keer staat die op en die zegt maar dit is wel hoe ik het ervaar. Mm. Dus de verbinding tussen mensen groeit ook. Omdat er ruimte is om te praten en omdat het transparanter wordt communicatie? Ja, ja, dus het feit dat je daar aandacht voor hebt, betekent ook dat mensen opstaan heel voorzichtig, mm. maar ze staan wel op en ze worden zichtbaar. En dat Daarmee groeit ook de verbinding tussen medewerkers. Dus ik denk, ja, als je als organisatie echt wil groeien en krachtiger wil worden, mm -hmm. waar begint dat dan? Dat begint toch echt wel bij uh, de betrokkenheid van mensen op hun organisatie. Vinden ze het fijn om daar te werken? Zijn mm -hmm. ze daar gemotiveerd? Als ze daar gemotiveerd zijn, is er een lagere uitval van ziekteverzuim bijvoorbeeld. Nou, dan kom je al een beetje op output. Hoe zie ja. je dat nou? Ja. De in- en doorstroom, de uitval van mensen... Vrouwen met uh, overgangsproblematiek is een taboe. Een groot percentage heeft daar last van met ziekteverzijn, maar durft zich niet te melden. Nou, dus op het moment dat je er aandacht voor hebt en je biedt programma's om zeg maar, hen daarin te faciliteren, gaat het taboe weg, blijven ze langer uh, ja. gewoon echt productief ja. met plezier. Dus aan die kant kun je denk ik heel goed dingen meten. Ik denk dat het ook uh, in commerciële bedrijven ook heel goed is op het moment dat je laat zien. Nou ja, nogmaals, uh, wat ik net al zei, van, hey, wij, wij vinden dat belangrijk. We kunnen ons daarmee etaleren ook. Ja. Je krijgt ook misschien wat meer makkelijker mensen uh, geworven zeker die bij markten. jou willen werken. Ja, zeker in markten die uh, gespannen zitten, die zijn waar wij ja. goede mensen te vinden zijn. Ja. En, ja, en uiteindelijk gaat het dus ook over de creativiteit. Hè, maar die is wat lastiger te meten. Hè, van oké, okay, als we dus meer invalshoeken hebben en wij zijn in staat om... Uh, in onze manier van overleggen, aandacht te hebben, ja. hè, voor echt de visie van de minderheid. In plaats van, oké okay, jongens, meerderheid, wij vinden dit. Weet je wel, jullie, ja, jammer, weet je wel, jullie vonden iets anders. nee Het ophalen van de wijsheid van de minderheid, hè, de deep democracy benadering is dat. Dat actief ophalen maakt dat je dus met creatievere en betere voorstellen gaat komen. Dus ook misschien nog wat met creatievere producten die beter aansluiten bij markten waar je ja, wil penetreren. Ja, je zegt even snel, deep democracy. Vertel daar eens wat over. Deep democracy is... Uh, ja, Jitske Kramer is het gezicht in Nederland van uh, deep democracy. Um, en waar het over gaat is de wijsheid van de minderheid... zeg maar activeren en in de groep brengen. Dus deep democracy gaat eigenlijk over... oké, okay, wij zijn een groep en in onze groep zit veel meningen, standpunten, visies, ervaringen, kennis... En op het moment dat we ergens een keuze moeten maken als groep... proberen we eigenlijk dat als groep boven water te halen. Wat boeit jou zeg maar, nu persoonlijk zo aan dit thema? Ja, kijk, weet je, um, het is een onderwerp dat raakt me gewoon elke keer weer... als mensen erover praten. Het raakt uh, doordat je ziet uh, wat eigenlijk... Uh, je, je gaat ineens zien wat in mensen zit en wat er daarvoor niet zichtbaar was. En waardoor je ziet van, hé, hey, iemand kon eigenlijk niet dat doen wat nu wel kan. Mm. Mensen kansen geven en hun talenten laten zien. En dat komt in ene keer eruit. Het komt er bijna letterlijk uit. Mm. En uh, die change en die ervaring, wat het ook voor iemand is en wat het voor iemand brengt, dat vind ik zo mooi. Dat, uh, ja, dat is ontzettend gaaf om dat te kunnen zien gebeuren. En uh, ja, dat vind ik ontroerend. Ja. Dus dat is prachtig. Mag ik jou uh, danken Bram voor dit gesprek? Dit was een video waarin ik in gesprek ging met Bram Segein. Dank je wel voor het kijken. Dag!